Dankjewel voor het, voor het mooie verhaal. We starten met een opmerking uit de chat die mij ook opviel. Huiselijk geluk. Prachtig. Wat een mooie, wat een mooie mindset. En wat een hele andere... nodigt uit doet een andere aanpak en een andere benadering. Dus dat is een, uh, is een opmerking in de chat die ik graag met je deel. Oké, okay, mooi. Uh, nou, hebt ons verteld over de, de debatten. En kun je nog even vertellen, waarom, waarom was het zo belangrijk? Of waarom dit middel? Hè? Hoe ben je tot, uh, waarom is dit zo'n succesvol middel om met elkaar het gesprek aan te gaan? Want ik had altijd een vraag van, hoe komt dat, kom dat, dat, dat, dat, dat mijn vader van me hield, maar nooit met elkaar kunnen opschieten. Hoe komt dat destijds? Dus dat was altijd mijn vraag. Al met ouders, ik heb pedagogiek uh, gestudeerd. En la, eind van het jaar, of uh, toen ik afgestudeerd was, had ik geen antwoord gekregen. Waarom? Omdat meer dan 90% of 95% van de studenten vrouw is. Dat is op zich geen probleem. Maar... En ook geen één vak hadden we over vaderschap. Alleen maar over ouders, maar ook voornamelijk moeders. Mm -hmm. Alle vakken ging over moeders, moederschap. En dat vind ik wel jammer. Toen mm -hmm. dacht ik, ik moest iets hier doen. Dat kan gewoon niet. Dat, dat, dat, dat vaders. Natuurlijk, we gaan niet praten over de, het effect van moeders. Dat weten ja. we allemaal. Maar het effect van vaders is ja. ook heel erg belangrijk. En koos je ook voor het debat? Hè? Want, dat is, uh, uh, want is het omdat het ook mensen dat vaak niet zichzelf gekeerd zijn? Want het debat is, dat gaat eigenlijk wel je het open gesprek uh, stimuleren. Dus is, is dat ook de reden dat je voor die debatten, voor, voor die vorm koos? Wat ik zag is eigenlijk, dat was toen ik in Utrecht werkte in Kraaierland via GGD. Had een project echt specifiek voor vaders. En toen zag ik dat als ik met hun, uh, met de vaders praat, dat, dat ze eigenlijk elkaar uitdagen. En dat, toen dacht ik, nee, dat is, ja. hebben we heel ander aanpak. Dus daar moet ja. daar... En toen dacht ik aan, aan oefendebatten, debatten, dus vaders uh, om elkaar uit te dagen. En klopt Klotte dan, aan de ene kant, je hebt ons net even wat verteld over de taboe ja. die er leven. Maar volgens mij heb je, je hebt taboes. En ja. uit mijn eigen ervaring zijn er volgens mij ook ongemakkelijk. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Ja. Dus je hebt volgens mij taboe onderwerpen. Er ligt soms wat gevoel. Ja. Soms zijn ook wat ongemakkelijkere situaties die mensen niet zelf zullen aankaarten. Ja. En die misschien in het debat sneller aan bod zullen komen. Heb jij, heb, jij hetzelfde Ja, zeker. Zeker, zeker bijvoorbeeld uh, dat een vader tegen zijn kind uh, zegt: Ik hou van jou. Dat is een, een ongemak, dat is geen, nou, op zich geen taboe, maar ongemak bij vaders dat ze later durven te zeggen van. Oh, die positieve benadering. Ja. Ik, heb, ik hou zeer veel van mijn, van mijn kinderen. En dat is, denk ik, iedere ouder dat doet. Alleen om de tonen, ja, te tonen en uitspreken is, ja. is een probleem. Mooi. En ik weet nog dat een vader zei tegen mij Abdel, ik heb tegen mijn, tegen mijn kind gezegd, ik hou van jou. En de volgende dag kwam je terug en zei hij, papa, hou je nog steeds van mij? Ja, oh, dat ja. is wel mooi. Ja. Ja. En je, je hebt ook een, het is een succesvolle methode die je hebt ontwikkeld. En vooral ook bij vaders waarvan wordt gezegd dat die wat moeilijk te bereiken zijn. Ja. Uh, wat is volgens jou de belangrijkste reden dat, dat, dat deze vaders vaker wat moeilijk te bereiken zijn voor de instanties of voor andere organisaties? Omdat ik, uh, omdat wij, want dat is heel mooi wat je zei, maandag was iemand van Ogeo aanwezig, een professioneel aanwezig bij een debat van ons in Zuidoost in Amsterdam. En toen zei ze, Abdel is dat bewuste keuze wat jullie doen. Ik voel me daar op mijn gemak. Ik voel me daar niet als professional, maar als ouder. Ik ging echt over mijn kinderen praten. En dat is wat, wat wij eigenlijk doen: dat er laagdrempelig is. Dat vaders daar komen om te zeggen: van... Oh, ik wil mijn eitje kwijt en ik heb vertrouwen in, in, in jullie. En, en, en in plaats van dat ik bijvoorbeeld zeg: Oh, die vrouw die slaat zijn kind. Ik ga gewoon melden. En natuurlijk, dat is ja. niet, natuurlijk een beetje zit. Dan krijgen we niet uh, van: Oh, ik sla mijn kind. Maar van ze verstreken. Dat iemand ook zei: Van ja, ik geef mijn kind een tikje. Maar nu begrijp ik dat het niet, dat het niet goed is. Dat het pedagogisch niet verantwoord is. Dat ik anders moet doen. Ja. En als, nou wij, uh, wij zijn ook allebei onderdeel van die, van die migrantengemeenschap. Ja. En, dus ik kan me ook voorstellen dat als wij ons uh, wat sneller onze plek weten te vinden. Maar als, als ik Hans had geheten en misschien geen migratieachtergrond had gehad en ik was beleidsmedewerker geweest en ik wilde ook uh, die, die vader wat makkelijker bereiken. Heb, zou jij dan een andere aanpak adviseren of, uh, of, of zou, zou, heb, ja, hoe zou ik daarmee omgaan? Is dat moeilijker of hoeft, hoeft dat geen rol te spelen? Ja, kijk, het is natuurlijk wel... Uh, uh, uh, kijk, uh, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik belangrijk vind en wat, wat gevolg is in, in, in deze opvoeddebatten... ...is, daarom hebben we ook verschillende debatleiders van verschillende afkomsten... Uh, de, ...de codes, soms mis je die codes. Bijvoorbeeld als, als een moeder zegt, ik knijp mijn dochter... ...dat heeft heel veel betekenis. Je moet dieper en dieper en dieper graven wat dat betekent. En ik zeg niet dat het goed is, maar wat dat betekent. En bij Sunaans bijvoorbeeld, hebben ook andere dingen waar ik echt niet weet. Dus als ik die codes, als ik die antennes niet, niet heb voor bepaalde dingen, dan begrijp ik ook nooit. En dan ga ik alleen maar denken van, oh, dus, dus, dus, dus je wil niet integreren of je wil niet um, een goede opvoeder zijn. Terwijl, ik zeg niet dat dit onmogelijk is, zeker is het wel mogelijk. Je kan natuurlijk als je weet, als je nieuwsgierig kijkt. Nieuwsgierigheid is belangrijk. Hoe doe je dat? Hoe ben je opgevoed als vader? Wat betekent opvoeden volgens in jouw cultuur? Dat is de eigenlijk de eerste vraag wat ik stel. Wat betekent vaderschap? Uh, wat betekent een kind voor jou? Dat zijn belangrijke vragen waar ik eigenlijk kan nadenken van oh, bij hun is het zo. En ik schrik er ook niks van, want we weten dat er natuurlijk allemaal verschillende culturen, verschillende dingen zijn in de wereld. Dus. Dan hoor ik jou pleiten voor maatwerk en een nieuwsgierige blik, een open blik? Zeker, maatwerk is heel erg belangrijk, maar ook nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk. Ook het gevoel, wat ik ook zei, alleen maar dat, dat sommige professionals die trainen hebben gevolgd, die zeggen van alleen maar dat intentie, dus de focus op die intentie van ouders, van je bent, je bent of, of ik begrijp dat jij je, uh, iets wil bereiken, alleen. alleen. Dat is kunnen we over praten. Dat, dat al heel veel open, de deuren open. Oh, de deuren, ja. En uh, nog een praktische vraag, worden deze debatten ook in de, in de eigen taal georganiseerd of worden die in het Nederlands gevoerd? Hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien? Dat is een heel goede vraag. Uh, wij, uh, kijk, de taal is voor ons een middel en geen doel op zich. Terwijl we wel heel belangrijk vinden dat, dat migranten wel de taal uh, leren. Dus dat doen we ook, wij adviseren. Wij hebben een prestatie in het Nederlands, dat blijft ook in het Nederlands. Alle spullen zijn in het Nederlands, maar de voertaal mogen de, mogen de uh, deelnemers zelf uh, als zij zegt van ik voel me prettig om in eigen taal, want ik kan jou niet, niet volgen, doen we weer wel in eigen taal. Maar als ze zeggen van we willen in het Nederlands, dan doen we graag zelfs in het Nederlands. Ja. Ik heb nog een aantal vragen, maar ik heb nog ruimte voor één vraag. Dus uh, snel even te kijken, uh, uiteraard ook op de website van Trias Pedagogica heel veel informatie over dat de dat aanpak is. van de opvoeddebatten en ook hoe ze met jullie contact komen. Uh, zijn, er, uh, zijn er ook religieuze organisaties betrokken? Dus ik kan me voorstellen dat het af en toe een lading met zich meebrengt, maar is dat, speelt dat een rol of niet? Eerlijk gezegd, wij werken heel veel, echt heel veel. Ik, ik verbaas me dat heel veel kerken en moskeeën echt betrokken en die echt dat, dat thema vaderschap echt op agenda willen zetten. Dus ik verbaas me dat er zoveel aanomen is bij, bij, bij moskeeën. Dat ze echt open hun ook een hoop open deur laten. En zonder dat ze echt bemoeien met de inhoud. Dat vind ik zo mooi. Zonder dat ze bemoeien van nee, ik wil ook vanuit religie absoluut niet. Het is een ondersteunende rol. Ze ja. ondersteunen de rol, ze halen, ze halen vaders voor je en zeggen van: hier zijn de vaders. En heel veel succes mee. Ja. En toch, mijn allerlaatste vraag, want ik had er nog. Uh, mijn aller, allerlaatste vraag is. Uh, hoe, wordt, eh, hoe worden jullie gefinancierd? Is eigenlijk een vraag: Gene. Hoe, ja. hoe zorg je ervoor dat de TRS Pedagogica het werk kan blijven doen wat je doet? Ja. Uh, en stel dat er gemeentes of andere organisaties met jullie in contact zouden willen komen. Hoe ziet dat proces eruit? Ja, wat, wat wij bijvoorbeeld. Wij krijgen al, uh, uh, uh, geld van de gemeentes. En ze zeggen bijvoorbeeld. Uh, ik wil dertig groepen, dat je 30 groepen draait van zeven keer. Ik wil over huiselijk geluk. Ik wil over seksualiteit. Ik wil over uh, oprechte pad. En dan gaan we aan de slag. Ze zeggen: wel daar is het probleem, daar is het probleem. In die wijk is het probleem. En daar wil ik dat jullie dat gaan doen. We zijn uh, uh, echt heel erg maatschappelijk betrokken. En we geven ook alles wat. Uh, zeg maar, als we denken van: oh, er is een groep. Die geen uh, gemeente wil niet betalen, maar het is wel een groep die echt wil, dan gaan we ook vanuit onszelf ook uh, de dingen geven. Het is ook heel veel maatwerk vanuit de behoefte van de, van ja. de opdrachtgever. Kunnen jullie een, een traject aanbieden? Ja. Dank ja. je wel. Dank je wel uh, voor het mooie verhaal, uh, Abdullah. Uh, ik hoop dat het goede werk wat jullie doen nog gaat uh, bijdragen. Heel veel huiselijk geluk in de, in, in de komende jaren. Dank je wel. Ik wil je bedanken voor je bijdrage.